Met de moeder. We zijn vandaag bij Onderwatershof van Cardia en we hebben een basiscursus WMCZ gehad. En ik wil graag aan u vragen hoe u de cursus heeft ervaren. Uh, ik heb het uh, zeer prettig ervaren. Uh, ik kwam ook uh, naar de cursus toe om uh, <clears throat> alle informatie... Uh, die ik nog ontbeer omdat ik net in de uh, cliëntenraad uh, zit en ook nog voorzitter ben geworden, uh, om die hier op te pikken. En ik moet zeggen dat, uh, dat alle informatie die ik uh, nu tot me heb genomen, dat dat allemaal hele nuttige informatie is waarmee we aan de slag kunnen. Dat is heel goed. En wat neemt u vooral mee naar aanleiding van vandaag? Um, Belangrijk is denk ik is uh, de communicatie, de communicatie richting uh, management, maar ook de communicatie richting cliënten. Uh, die, uh, of dat onderwerp, maar dan uh, twee kanten op, dat dat goed vorm moet krijgen, uh, waarin alle andere dingen die, die met de cliënten te maken hebben, gewoon goed ingebed worden. Kijk aan. Nou heel hartelijk dank voor uw reactie. Oké, okay, graag gedaan. Dank wel.